Daarom hebben we het lef nodig om niet alles dicht te regelen, maar om verantwoorde foute marges toe te staan en dat uit te leggen. Zo ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten. Dat maakt de hele samenleving wijder en meer ontspannen. Spelen vraagt van individuen dat ze zich in het leven meer opstellen als een kunstenaar of een ontwerper. Dat ze leren omgaan met het meest verschrikkelijk eigenlijk wat je kan bedenken, de intimiderende onzekerheid van het lege doek om vanuit verbeelding iets uit niets te maken. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de componist Merlijn Twaalfhoven. Toen ons land in 2020 voor de eerste keer in lockdown ging, richtte hij met een aantal kunstenaars de zogeheten Academie voor Onzekerheidsvaardigheid op. Hij besefte dat hij iets te leren had aan scholieren en docenten, omdat de onzekerheid die iedereen in de coronatijd beleefde, voor een kunstenaar eigenlijk vertrouwd terrein is. Een van de zaken waarin het kunstvakonderwijs voorop loopt, is die aandacht voor processen boven uitkomsten. Er bestaat niet zoiets als de perfecte score op een schilderopdracht, maar er bestaat wel een instrumentarium om nieuwe vormen te leren exploreren. Hoe je kunt navigeren door het onbekende is een levensles waar iedereen, en zeker de komende generaties, veel aan zal hebben.